Yo niet fans, welkom bij deze nieuwe video, ik ben nieuwe Bobby en in deze video gaan we namelijk ze super doen, namelijk... Hallo, ik ben terug, Van, uh, Ja, ik was er netjes niet meer. Kom de broer. Zet deze video 3D? en dan <laughs>